Boys, welkom in deze nieuwe video. Vandaag gaan we de Mac bellen. Van de mensen, we gaan vragen aan de Mac. Hebben jullie Lala's? Van de mensen die niet weten wat Lala is, wat een jongen heeft en wat een meisje niet heeft. Dat zijn allemaal jongens. Je weet toch, we gaan. Bellen Ja toch? Ja toch? Goed dag. Hallo? Hallo, goeiedag mevrouw. Ik heb een vraagje. Verkoop ja, goed, jullie S? Nee, we verkopen geen S. Ik zoek net op Google mevrouw en ik eh, uh, van McDonalds. Ik zoek McDonalds S en ik krijg deze... Waarom moet je liegen? Wat nummer. Op Google. Ja? Maar verkopen jullie dat? Maar, maar we verkopen dat niet. Waarom moet je liegen? Waarom moet je altijd liegen? Verkoop jullie ook geen Lala S? We zijn wel geen McDonalds hè? Hè? <mikdonalds> ma McDonald's. Nee, maar McDonald's, maar jullie verkopen toch S? Je bent wel maar een dierenasiel, hè? Maar dirazi, je gaat rustig praten, Konala S. Je hebt maar een dierenasiel. Ik ben geen dirazi, je bent hier een dier. Het dier, ja werkt dat gewoon hondje voor die baas ik krijg geen lala s boys nou boys dit was de video ik bel gewoon rustig die mac ik vraag eh hey, ik wil lala s ze willen mij niet gunnen en wat McDonald's die wijf ik weet niet wie daar wijf is Het is ramadan ik wil haar niet uitschelden je weet je toch maar ik wil gewoon een asje. lala s as. ja boys volgende keer gaan we het proberen na de ramadan gaan we weer op lala s jacht zoeken dus uh, als je dit wilt zien like abonneer als we de 100 likes halen ik word gebeld ik ben genukt ja toch